Ik woon en werk in Flevoland en ik fiets graag en heel veel. Fietsen is namelijk gezond, het is leuk, het is goed voor het milieu en het is goedkoop. In onze provincie kun je prachtige fietstochten maken. Denk bijvoorbeeld aan de Noordoostpolder, Schokland of langs de Oostvaardersplassen. Ik vind het dus belangrijk dat er goede fietspaden zijn. Daarom doe ik mee aan de Nationale Fietsstelweek. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is deze app downloaden. De Fietsstel-app registreert mijn fietsritten. Hoe hard ik fiets, hoeveel kilometers ik maak, waar ik vertraging heb... Als veel mensen meedoen, kunnen wij heel goed zien hoe het fietsnetwerk verbeterd kan worden. Dan wordt het nog leuker om te fietsen, want deelnemers maken kans op mooie prijzen. Kijk daarom even op onze website.